O artista deve ser considerado como um artista. We zijn de een andere lijn. We zijn op een andere lijn. We zijn op een andere lijn. We